naar het allermooiste feestje, de serie waarin ik op zoek ga naar je. Raad het niet, het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Bram. Goedemorgen, Emma. Goedendag, mevrouw. Je hebt het uitnodigen voor een metalfeest. Wat een herrie. Dat is een keer wat anders. Uh... een keer wat anders dan normale muziek. En voornamelijk als je doof wil worden. Wat een herrie. Dat is een allermooiste feestje. Zoals altijd ga ik op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. En als je oordoppen bij de beide hand hebt, zal ik ze maar vast inpluggen. Want dit is niet zomaar een metalfeestje. Dit is Harry Metal! Nou, volgens mij, uh, volgens mij is dit het. Aan het geluid te horen. Hoe is het binnen? Uh, nou, gezellig. Is het een beetje hard? Mm -hmm. je, moet ik nog iets weten voordat ik naar binnen ga? Ja, misschien mensen die rondrennen met... Uh... Zomaar morspits. Oh, er zijn morspits. Mm -hmm. Mogen wij gewoon door? Oké, okay. maar het staat iets te luid binnen. Ja, De Takken is <laughs> Takken. Ja, echt. Wie ben jij? Hey, ik ben Jasmijn. Hey, Jasmijn. Is dit voor jou het allermooiste feestje, Jasmijn? Dat zeker. Vertel eens even waarom. Om ik hou van metal, maar ik dare je om koopstwin te doen wat ik ook op heb. Ik daag je uit. Jij daagt mij uit om. om. onder. Ik ja? daag je uit. Nou, op zich ben ik daar wel down mee. Ik daag je uit. Ja, dat zeg je nou al drie keer, maar ik accepteer de uitdaging. Wat vind je bij mij passen? Zullen we die doen? Panda? Ja. Panda, ik ga worden een panda. Do I uh, look like a panda? Volgens mij ben ik er klaar voor. Erie Dit is Bram. Oeh! Zo, oh! so, de the Tieri. Oh shit. Dit is toch ook wel een toffe plek. Dit is één grote loods en er gebeurt van alles. Hey, hoe is het met jou? Sorry. Wie ben jij? Bram! Bram! Bram, jij hebt mij uitgenodigd. Waarom is dit het allermooiste feestje? Hé, je hoort het al. Je heugt achtergrond. op Ja. Dat kan ik kan zeggen, het is gewoon leuk voor gezellig. Uh, het enige festival dat doorging in, uh, in de coronatijd. Ik hoop zelf ook eens meer, maar. Ik uh... moet even die op in, nu. Ik sta hier niet, sorry. Je moet even die op in doen. Ja, dat, dat doe ik nu. Ja, nee. nou, dit wordt een hele leuke aflevering. We gaan elkaar helemaal niet verstaan. Sorry. Oordel op in! Wat? Oordel op in! Huh? Oordel op in! Nee? Je moet echt gaan sneeuwen, lieverd. Even, waarom is dit zo'n leuk feestje? Ah, gezellige muziek. Gezellig? Ja. Een beetje herrie maken toch? En wat is er zo leuk aan Harry dan? Nou, dit. Harry. Nou, ja. zo Harry. Herrie. Harry! Herrie. Herrie. Helemaal geen Harry. Maar waarom? Waarom Harry? Wat vind je zo leuk aan Harry? Ik krijg echt nul antwoorden. Harry, want Harry. Ik kan gewoon mijn gedachten kwijt. Gewoon even nergens aan denken. Gewoon heel simpel. Iedereen kan zichzelf hier zijn. Je kan gewoon inderdaad hè, wat jij doet en wat ik doe. Gewoon, je kan kortspeed doen. Je kan van teringen houden. Je kan hier komen uh, voor het lekkere bier. Alles oh, dus is goed. En hoe hard gaat het hier nog vanavond? Ja, het gaat nogal een stuk harder worden dan dit hoor. Dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin. Ja. Zo jongens. gewoon aan de metalhead moet vragen zeg maar als Slayer niet zou bestaan want ik bedoel iedere metalhead roept al eens een keertje in zijn bestaan van Slayer dus als ik nu heel hard Slayer roept dan gaat iedereen mee zeker oké okay, okay. goed, hard, goed hard hè Slayer het werkt oh mijn stembanden de sfeer zit er al lekker in en dus is het tijd voor de verplichte versnapering. Wat gaan we drinken? Uh, ook mijn bloed, maar want ja, zijn ook maar. Hij is een ook maar. Uh, dus ja, kan niet anders dan Ook blondje. En hoeveel procent is dit? 6,5. Zes. Zes half? Oh, dat kunnen we prima leien, jongens. 6,5 procent. daar gaan we sleien. Another one? <laughs> Let, go. Let go. een Beetje hetbij hoofd. Ja, die niet. Ga maar zo fiet ook. Er zit het techniek op. Zeker wel. Ligt aan de band, ligt aan de muziek. Maar meestal dus een gewoon van kind naar je borst en zo termo en terug Zolang je maar gewoon lekker gewoon het denk, iedereen vindt het ook wel goed. Dus, uh... Ik kom er wel in, wat kan ik niet vertellen. Harry Metal zit vol met allerlei kleine werelden waar je in kan verdwijnen en jezelf kan vinden. En omdat het inmiddels tijd is voor mij om op zoek te gaan naar de gangmaker van dit feest, duik ik maar eventjes zo'n klein universum in. Uh, uh. Wel. Maar hoe breng jij de sfeer op gang hier? Nou, we hebben dus een magnetron mee. Het ziet er echt heel cool uit, wil je het zien? Laat het maar zien, uh, Steven. Laten we eens even kijken wat hij doet. Oh, oh, oh, oh. Veronica top 100. Voor de veiligheid. Ah, het is uh, muziek gestuurd. Ah. Ah. Ik heb geen idee wat hier gebeurt. wat de gang maakt. En dat was in dit geval... de magnetron. Oh, hij vindt hem lekker. Het is wel heel eng die morspit. Ik vinden hem heel bedreigend. Ik weet niet of ik erin durf. We hebben het hoofd op het beleid. Jazeker! Het is de morspit! 6 prima. De was de magnetron, vol cd's, aluminiumfolie en bakbouw. En het hoogtepunt ga ik morgenochtend voelen als ik wakker word, denk ik. De teringen, wat hard gaat het hier. Oh.